Instagram video's maken in Adobe Premiere Pro. Hier meer over. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en video's opnemen en vandaag ga ik je uitleggen hoe je Instagram video's moet editen in Adobe Premiere Pro. We zitten weer achter de pc. Ik heb alvast een Adobe Premiere Pro bestand geopend. Mocht je nog niet weten hoe dit allemaal moet. Ik hier boven naar het i'tje, Dan zie je daar een hele afspeellijst van hoe, over de basis van Adobe Premiere Pro. Ik heb er vast een bestand erin gezet. En dan gaan we eerst beginnen met de Sequence. De Sequence, is zoals we al een keer eerder hebben uitgelegd, is eigenlijk het formaat beeld wat je ziet en wat je uiteindelijk gaat renderen. We gaan hier naar het, uh, het item icoontje en dan klikken we op Sequence. Dan kom je hier op terecht. Je ziet als het goed is nog geen custom. En welke wij gaan aanklikken is HDV. Eh, klik je open. Klik je op HDV 1080i3060i. Waarom? We pakken hier bepaalde settings. Pakken we alvast van mee. Dan gaan we naar settings. En dan gaan we naar editing mode. En dit is voor IT TV als eerst. En daarna doen we Instagram. Dan gaan we naar editing mode. En dan klikken we op DSLR. En dan kunnen we namelijk het formaat aanpassen. Voor IGTV is het 1080 voor horizontaal en 1920 voor verticaal. Voor de rest hoef je, niks alles, hoef je niks anders aan te passen, want dat staat allemaal al goed. Dan klik je op Save Preset en geef je het de naam IGTV. Voor Instagram, ga je naar Editing Mode, klik je weer op DSLR. En de frame size horizontaal is 1080 en verticaal is ook 1080. Dit is namelijk een vierkante video. Dat zie je natuurlijk ook op Instagram. Dit slaan we weer op als Save Preset. En dan geven we dit weer naam: Instagram Post. Of Instagram. Ik heb ze toevallig al gemaakt. Dus ik ga dat niet opslaan. Dan komt er een mapje custom bij. Ik klik je open en dan zie je dat het goed is: dus je IGTV en Instagram staan. Ik maak voor nu even een IGTV. En dan klikken we op. Dan geven we de sequence ook een naam. Dat noemen we dan IGTV. Klik we op OK. Nu zie je al dat dit het formaat is voor een IGTV. Dan slepen we je webcam beeld erin. En dan klikken we op Keep Existing Settings. Bij mij heet het toevallig webcam, dit kan natuurlijk een ander beeld zijn voor jou. en Dit is het formaat. Maar je kan dat op twee manieren zorgen dat dit helemaal netjes wordt opgevuld. Je pas het effect aan in scale bijvoorbeeld. En dan ga je met door middel van keyframes. Ga je het de hele tijd Plaatsen als je hoofd het heet het heen en weer beweegt. Dat is iets wat ik niet heel erg graag doe. Dus ik ga naar effects en klik op Out. En ik typ eigenlijk in auto reframe. Deze pakken we en slepen we over ons beeld heen. Ik maak even voor de video, de video iets korter. Anders is ze wel heel lang aan het uh, analyseren. En dit gaat u nu volledig analyseren. Als ze eenmaal klaar is, zie je dat hij eigenlijk het netjes helemaal opvult. En als we even afwezig is. Zoals dus je ziet, heb ik aardig al workspace. Als je zegt, bewoog hij een heel klein beetje mee. Hij let namelijk op het hoofd of wat het hoofdbewegend deel is in de video. Hierdoor hoef je niet zelf het heen en weer te slepen. En doet hij dit grotendeels al helemaal voor jou. Je zou misschien sommige stukjes aan moeten passen zelf. Of dingen doorheen slepen. Maar. Voor een virus zoals deze, pakt hij dat gelijk goed mee. Als je bijvoorbeeld een dier hebt, doet hij dit ook al goed. Beweegt hij ook netjes mee. Werkt super tof. Nu moeten we natuurlijk gaan renderen. Zodat natuurlijk je tijdlijn is geselecteerd. Klik je op file. Export media. En het enige wat je hierin hoeft te doen, is de bestandslocatie aan te passen. Maar voor de rest hoef je nergens aan te zitten. Dit moet natuurlijk wel gewoon H.264 bestand zijn. Maar als je het goed is met mijn vorige video's hebt gezien over het exporteren van je video's weet je natuurlijk al hoe dit moet. Klik hierop en dan ga je bijvoorbeeld naar Instagram en sla je daar op en dan kan je gaan exporteren. Dan gaan we nu de video uploaden naar Instagram. Want ik hoef niet te renderen, want ik heb al een oudere IGTV video klaarstaan voor jullie. Ik raad je aan om naar business.facebook.com te gaan. Link ook in de beschrijving en dan kom je hierop terecht. En dit is eigenlijk je Instagram pagina. Alleen kan je hier heel makkelijk dingen plannen en uploaden. Dan ga ik naar Create Post en klik ik op IGTV. En dit werkt eigenlijk hetzelfde als op je telefoon. Kies je nu een bestand vanuit je pc. Klik je het from File Upload. En dan kies ik bijvoorbeeld deze. Deze kan je weer een naam geven. Een beschrijving geven net als bij een normale Instagram post. En ook een thumbnail. Wat je dan van tevoren ziet bij Instagram. En deze kun je dan publiceren of plannen, zoals je dat zou willen. Dat is wel heel handig als je een hele contentkalender natuurlijk hebt gemaakt, dat je deze makkelijk kan, kan uploaden. Dit is hoe je een Instagram video of IGTV video kan uploaden naar Instagram en hoe je moet editen in een Premiere Pro. Vond je dit nou een handige video, vergeet dat niet dat duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als je hier meer van wilt zien. Vergeet ook niet dat belletje, dat belletje zorgt ervoor dat je altijd een melding krijgt als er een nieuwe video uitkomt. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!